Wil je je efficiëntie en je werkwijze in Illustrator een professionele boost geven, dan is deze twee dagen opleiding Beslist iets voor jou. Duik mee in de creatieve tools die je creaties nog tot een hoger niveau kunnen tillen. We gaan dieper in op hoe je indrukwekkende vectorillustraties kunt maken met de geavanceerde vormgevingsmogelijkheden van Illustrator. We genereren 3D-objecten, we gaan ook tekenen op de perspectiefgrid, we voegen extra effecten toe en ontdekken de mogelijkheden die maskers in Illustrator bieden. Ontwerp je eigen patronen, je eigen penselen en je eigen stijlen en geef je persoonlijke touch aan al je ontwerpen. Ontdek wat je mogelijk nog niet wist over je favoriete programma. Maak het je eigen en geef een boost aan je designs.